Ja, dat is prima. Ja, dan? Mag ik een suggestie doen voor de opening? Want die is mooi. Alleen, je zegt dat um, is de enige club dat denk ik wel. Ja. Uh, is de club voor waar mensen het... proberen met, met rust op of... te nou, beginnen. Nou, Vrijmetselarij is een club voor mensen die bij elkaar komt door open te staan voor de ideeën van anderen. Okay. En ik denk dat het een van de weinige kluts is die echt ook... Nee. Vrijmeisterij is... Pak je rest, pak je Ik kan hem ook uh, knippen in blokjes, denk ik. Nou, ik denk dat Vrijmeisterij een van de weinige kluts de wereld is die verbondenheid zoekt door open te staan voor de ideeën van anderen. Door verbondenheid zoekt door, voor zoveel mogelijk kijkwijs op zaken, open te staan. Okay. Okay. Heel interessant. Ik denk dat Fruit een van de weinige clubs is die verbondenheid weet te zoeken door open te staan voor ideeën van, van andere mensen. Je gaat niet oordelen over de mening van anderen, je laat het een beetje in je waarde. Je gaat respect van het beeld om, je probeert een beetje de harmonie binnen de groep te waarborgen. Kortom, een club mensen die uh, echt oprecht gaat luisteren naar wat jij te zeggen hebt, echt oprecht ruimte biedt om jouw denkwijze te delen. Ook nog eens een keer in het klimaat en in met, met, een groep Nou, Vrij is, denk ik, een van de weinige clubs die uh, zichzelf verenigt door open te staan voor de ideeën van andere mensen. Uh, het is dan ook een klimaat waarin je bijna alles kunt delen wat je wil delen, wetende dat er niet over geoordeeld wordt, wetende dat je in je waarde wordt gelaten, wetende dat met respect met je omgegaan wordt. Ja, en dat is wel heel mooi. Het is dan ook echt een plek waar je eigenlijk alles wat jou bezighoudt in de groep kan gooien, in de groep kan leggen uh, en daar op heel veel verschillende manieren. Uh, reacties op, uh, op krijgt. Ik denk ook dat vrijmetsen allemaal bezig zijn met het werken van hun ruwe steen, hun beginpunt naar hun zuidere publiek, naar een betere versie van zichzelf. Ja, ja. Als je wat wel moois wat ervan hebt gemaakt. Weer de vrijmetsen rijden waar je door middel van symboliek en in middel van verschillende kijken op zaken echt bewust werken aan jezelf. Werken van de ruwe steen naar de zuidere publiek, zeggen wij dan. En het mooie is ook dat binnen de dat niemand tegen jou zou zeggen hoe die ruwe steen eruit ziet. Niemand zou zeggen wat jouw ruwe randjes zijn. Niemand zou zeggen hoe je van aardt. bent. actie. De vrijwetselarij betekent heel veel voor mij. Vooral als je kijkt naar de huidige maatschappij. Ik zie een maatschappij waarbij mensen langzamerhand het empathische vermogen verliezen als het gaat om een medemens. De mensen is tegenwoordig meer met zichzelf bezig dan met anderen. Waar het eerst de wij-cultuur was, in het tegendeel. Je kunt veel informatie vinden over de vrijmesselarij, helaas staan er heel veel negatieve verhalen over. Maar ik kan jullie geruststellen, wij dragen geen witte puntmutsen, we dragen geen jurken en we hebben geen foute plannen met onze medemens. Integendeel. Oké, okay, volg, het, volg nog maar. Hey Oh ja, ik ben, ik, ben op een ik ben op een positieve manier geconfronteerd met vrijmetselarij, doordat meerdere mensen in mijn directe omgeving lid zijn van de orde. Na meerdere malen en informatieavonden, het hebben bijgewoond, heb ik mij drie dagen geleden aangemeld bij loge Union Provincial in Groningen, de oudste loge van Groningen en van Noord-Nederland. Ja, dat is goed. Ja? ja. En, maar, dus, oh, ken je zelf niet.